maar dat genomen dat en zo bezig zijn met Joost, uh, dat hij in die video... De... Yo, je kan doorprollen! Je kan pullen, je kan pullen, pullen, man! Oh mijn god! Yo, kijkers van Vloedje, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video hebben we een insane uh, trap-escape gedaan uit een uh, Calderon trap En nog meer bezig Piet. Uh, join de Discord in de beschrijving. Laat een comment achter. We gaan voor de 50 likes Geniet van de video. Yo. Kijk hey. hier naar hoest en dat moet. Zullen we doorrushen? We kunnen deze doorrushen. Ah, jongens, geen stress. Oh. Weg. Dankjewel jongens. dankjewel. Ah! Ik had er eentje keer het horen. Ik heb los die. Ik ben dood. Chase! Stik fansgates. Even... Oh mijn god, dit is een dood. Ik zweer het. Ja, jullie staan mooi de fansgates aan het stikken. Blijf dat doen. Dit is een dood. We ja, we zijn, zijn hier ook doorgaan. Dit is Caldron trap. Dit is trap. Wie de fuck chase jullie dan? We moeten hem nu killen, dan kunnen we eruit. Want hij heeft één vestje opgezet. Je kan er nog in, de base. Ja, maar is het een Caldron trap? Of nee, nee, hij heeft die boven gekloost. geclosed. Ja. Hij is dood, hij is dood, hij is dood. Deel? Hij is nog closed. Lol. Oké, okay, we zijn allemaal dood. F-stuk. Let stuk Letterlijk iedereen F-stuk. Zitten jullie in zo'n drop-down, of niet? Ja, we zitten in zo'n drop-down Caldron trap. Caldron trap. Caldron trap. Caldron trap. Caldron trap. We zijn okay. Dood. Okay, hij is er. Hij is Oh het, het werkt niet Nee het werkt hij niet kan... lol Het werkt niet Oh hij kan ons hitten Ja maar heeft het zin als ik naar beneden ga minen? Nee ik kan niet fucking, ik kan geen gappels eten Je mag shiften. Ik wel Ik kon geen gap kan geen gappels eten ja, je moet gewoon shift inderdaad Dat mag toch niet? Of wel? Ja. En dan Hij ik. Kan meenemen. je invis voor me meenemen? Kan je voor me meenemen? Ja, ik ben nog steeds in hostage time. Ik kan ja. het wel... Ik denk dat dit wel uit kan klutsen. De heb je je betty weggedaan. Natuurlijk. Wat? Had je betty bij? Uh, geen commentaar. Uh... Wauw. Maar alleen al je... Alex. Ik heb vernomen dat Joost een heel groot probleem heeft. Waarom? Waarom? Ik heb vernomen dat Martijn ons en zo bezig zijn met. Joost, dat hij in die video. Jo, je kan doorprollen! Je kan prullen, je kan prullen, prullen naar mee! Oh mijn god! Joost, kijk Hij is zo'n trash, hij is zo'n trash. Kom even van een andere channel. Shoot, zijn er al uit! Hij leaking is maar een muur, hij is van een paar dagen. Jo, wij gaan! Oké, ik ga erin rushen, Kan je gaan barden zelfs? André, hij is leaking is maar een muur. We zijn aan het fighten. er best goed. Als ik streng heb, op Wat? Ik bel zo schif soms. Ja, bonie, die vorige keer, zij dropte ik iemand. Weet Theo? Theo? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Maar is niet goed hoor. Oh, ik weet het op de Alex, schoen. ik ga op de fence gates pakken. Alex, ik pak de fence gates. Ga jij de andere kant, dank je. Oké, ik ga voor... Zijn streng bij jou geboeld? Nee, ah, Alex, ja, eerst... Oké, okay, ik ga wel Zit, eens. Is dat die wacht? Is oh, Je hebt er Ik heb er een. Hij is doodgevallen, ja, ik, ja, ik, ik, ik ben Ik ben bij je, ik ben bij je. Nee, nee, niet deze, niet deze. Hij was 3,5, 3,5. Hij is daar. maar één keer gekupt. Ja, Hij is timer. Ja. Waar zijn Andreas, Sessa? Die is je je op, ze, uh, Deze geen. Nee, het te hem ja, terug, je hebt hem terug. Lekker, lekker, lekker, Alex. Lekker Alex. Kan ik er nog bij? Het ja, is dus laatste keppel, het laatste keppel, laatste kapel. Hij pult. Let's go! wat je pakt hier man. We zitten in zijn F home. F serieus, best wel een goede escape. Ik weet niet wat hij deed hij opende alle poortjes om ons beter te ritten of zo. En op dat moment konden we eruit purlen. Ik ben heel blij dat we weer escape zijn want anders waren we weer door zo'n fucking traploot op de server door gegaan En dan zijn er tegenwoordig al zoveel. Daar waren we gewoon even heel blij. X basketlars Oscar. Nee, die hitte nou zo. Oscar, karneze. Ja, een fucking body hit hem op zijn claim, niet in de valler. Ja, pak Oscar oh. maar. Oscar gaat dood, Oscar gaat red dood. Band, band. Oscar, die had we gister nog iets gist gedropt, hè? Andreas. <laughs> hij kan niks, hij gaat op... Hij is falsity, hij is, hij is Je falsity. Joooooo! Je... Nee, oh, <laughs> er zit daar een gat. Oh, helaas. Je, je, je, je, je, je. Ja, ik zit in, ik zit in, ik zit in! Zit je in een ja, Ik, Nee, nee, nee, ik zit in hun uh, in valler. Maar ze zijn allemaal falsity. Nee. Ik ga in base, ik ga in base, ik ben in base. Oké, okay, laat maar. Nee, nee, nee. Oké, Andreas, ik ben voor de gegemd. Je komt er nu pas. Ja, jollo, jollo, jollo. Ik god. word daar drie man Jollo. Oh, dit is zo so gay, ze kunnen ja, niet. Ja, boeien, Jobien. Laatste, laatste, laatste. Ja, fuck. Ik ga barden, oké. Ik word wel gedikt. Ja, Ik ben nee, nee. dood. Bons, box, snel! Je moet zo snel mogelijk komen, Brons. Hoeveel kippels heb je? Ik heb er 50. Oké, okay, kom hier. Kom hier bij oh. de fangates oh. fighten. Kom de bij de fighter. Hè? Huh? Ik heb gebroken, ik heb gebroken, ik heb gebroken. Eén hartje ben ik. Ja, ben daar. Broms je moet hier. Broms hier. Ja, ga ze weg heen, je water bij dat water. je moet callen, hè. Als ze open gaan, ik rust je. Oh nee! Oh, wat? Oh, Ja, je helm, je helm, je helm. Heb je een extra helm mee? Ja, toch. Ja, lekker. Geef hem regen op Ik heb al gegeven, ik heb al gegeven, ik heb al gegeven. Regen? Kom, kom. Ja ja, oké, oké. Hoi, oh, oh, oh, Regen. Strength. Streng, iets is weer kapot, iets is weer kapot, piano bij jou. En voor hem snel! Oh, mijn keer! Ja, ik was getekt. Boeien, boeien, boeien. Ik heb een diamond set op man. Voel ik voor de diskant, voel hier. Oh boedie! Waar so um, is zo Big Brick? Ao op. Wat is dit? Oké, ik heb bijna niet bij een idee. Ja, Osko weer. Yeah, yeah, no, no. Ja, jammer! Ja, ik kan niet. Kijk, hij heeft geen notbik, jongen. Oh, hij is geparken, Boeddy! Boi, stick, stik, stick, stik, stik. Ik ben in. Ik zit erin, ik zit erin. Die, die ene staat niet afk. Die ene staat niet afk. St Hij staat niet in de base afk. Ik, ik zit bij de riban, jij bij die andere. Oh, als ik zit niet bij je, man. Ja, ik ben fucked dan. bij Nee, nee, nee, ik ga barden. Jim. Ja, jump dan. Ja. Ik heb Ja, je hebt riban, Ik ben sowieso dood nu. Hoezo? Gelukkig. Er nog eentje bij. Hoe ben jij hierin? Ik kan het niet als je alsjeblieft, maar dat zou ik niet doen. We kunnen in de trap, we kunnen even homen allemaal. Anders, kom hier, kom hier, ik hier kom, kom. Huppa, er Let's go. Oh, hij mined daar. Ik het. Ik ben even. Let's go! Goed fight, ey. Wat een goede clutch van Booty. Echt wel een legend. Ruben Bam weer aangepakt. Jongens, hoop heb je hebt genoten van deze video. Laat zeker van een like achter, super awesome zijn. Check mijn vorige video's, ze doen het tegenwoordig wat minder. Komt omdat Frusky op het moment een beetje aan het dood gaan is. Maar kijk nog mijn video's als je het leuk vindt. Als je nog niet hebt geabonneerd, doe het even zeker. Ik zit bijna op de 3300 abonnees. Echt heel tof. Dus als je nog niet hebt geabonneerd, doe het even zeker. Ik weet dat 40% die mijn video's kijkt niet geabonneerd is. Dus abonneer ik even zeker. En dan zie ik jullie voor een keer terug. Later.